Je hebt het misschien al opgemerkt, maar tegenwoordig botsen we online meer en meer op het square-formaat van video's. Ik leg je met plezier uit hoe dat komt. Op sociale media is engagement eigenlijk alles. Alles draait om interactie. En vierkante video's krijgen veel meer interactie op sociale media dan liggende video's, ook wel widescreen of landscape genoemd. Dit komt grotendeels omdat een vierkante video 78% meer ruimte in beslag neemt op het beeld van je smartphone dan een liggende video. Het springt sneller in het oog bij het scrollen, waardoor de kijker meer geneigd is om de video te gaan bekijken. En hoe meer interactie op een video, hoe hoger de views en het bereik zullen worden. Het zal je niet verbazen dat met het square-formaat van video dan ook voornamelijk wordt ingespeeld op de doelgroep die mobiel naar video kijkt. Gedaan met het draaien en kantelen van smartphones om het filmpje groot genoeg in beeld te hebben. Met een vierkant formaat kan je ongestoord doorheen de tijdlijn gaan zitten scrollen. Naast Facebook en Twitter ondersteunt ook YouTube alle soorten videoformaten, zelfs verticaal. Denk dus goed na over je doel. Overweeg steeds wat je met die video's wilt bereiken. Wil je vooral op sociale media opvallen en een korte boodschap overbrengen? Ga voor vierkant. Wanneer de kijker de content echt wil gaan consumeren of diepgaand informatie wil vergaren, kies dan toch steeds beter voor het liggende veld. Vaak is zo'n vierkante video ook een soort van teaser naar een langere video, die dan wel bestaat uit de standaardafmetingen. Camera's nemen ook vaak standaard op in een wijd formaat. Hou daar dus rekening mee als je opnames maakt, door de belangrijke elementen niet te veel aan de uiteinden van het beeld te gaan plaatsen. Anders loop je het risico dat er mensen of voorwerpen worden aangesneden. Een goede tip? Kies voor opname in 4K. Dan heb je achteraf nog genoeg vrijheid om je compositie te gaan bepalen. Nog een goede reden om voor een square formaat te gaan kiezen, het is origineel. Er wordt opnieuw creatief omgesprongen met het medium video. En met een rechtstaand formaat wordt er nog verder ontwikkeld. Wanneer je een video maakt in een vierkant formaat, wordt je daartoe gedwongen om anders te kijken naar de compositie. Daarnaast blijkt dat de aandacht van de kijker bij een vierkante video sneller naar het onderwerp gaat omdat de video centraler staat en er dus minder rond is te zien dat kan afleiden. Bij interviews waar bijvoorbeeld Talking Heads voornamelijk de hoofdrol spelen kan dit erg gunstig zijn, maar ook bij ook video's werkt het normaal goed. Denk maar aan de ongelooflijk populaire video's van Tasty op Facebook. Heb je nood aan een partner om jouw online zichtbaarheid mee te gaan boosten? Voor meer bekendheid, meer omzet of eender welk ander doel? Laat het ons weten en we boeken graag een sparringssessie met jou in.